Goedendag. vandaag verscheen de paraplu hier en daar weer in het weerbeeld. Er trokken wat buien over, maar voorlopig zijn het toch wel weer de laatste buitjes. De komende dagen die gaan vrijwel droog verlopen. Hier zien we die buitjes nog even, met name in de zuidelijke helft van het land. En het duurde best wel een tijdje vanmiddag voordat de laatste buien ook uit het land waren. Verder zagen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Met die zon viel het op veel plaatsen wel wat tegen. Maar de komende dagen zal de zon weer wat vaker tevoorschijn komen. Als we naar de weerkaart kijken, zien we ook heel weinig blauw boven Nederland de komende dagen. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er nauwelijks neerslag valt, want blauw betekent regen. Nou, dat zit er eigenlijk helemaal niet in. Heel misschien dat er woensdag in de ochtend in het noorden nog een licht buitje gaat vallen. Dat is niet helemaal uitgesloten, maar de dagen erna is het gewoon overwegend droog met vaak wel wat hogere bewolking. Ook wel stapelwolkjes die voorbij komen, maar de temperatuur die zal geleidelijk aan toch wel verder gaan oplopen. Woensdag is het in de middag zo rond de 19 graden. In het midden en zuiden van het land 20 tot 22 graden. Dat is vergelijkbaar met vandaag. De wind die waait uit noordelijke richtingen en is overwegend matig. En de dagen erna, nou weinig spektakel in de weerkaarten. We zien wel dat de temperatuur steeds verder omhoog gaat. Donderdag nog zo'n 20 tot 23 graden. Misschien in het zuidoosten wel al een zomerse temperatuur. En vrijdag kan dat op meer plaatsen gebeuren met dus die zonnige periode. Kijken we ook nog even naar het weekeinde. Dan zien we zaterdag en zondag hoge temperaturen: 25 tot 27 graden in een groot deel van het land. Zondag kan er een enkele bui gaan vallen. En zoals er nu nog voor staat, maar dat is nog erg ver weg, gaan er op maandag weer wat meer buien vallen. Nog fijne dag.